Yo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, ik ben Andreas en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video Dat heb ik nu twee keer gezegd. <laughs> Jongens, ik heb vandaag MVP++ gekocht En waarom? Het is vakantie en ik kan dus heel veel spelen op Minecraft et cetera De community vond het ook leuk, ik laat wat dingen zien in deze video Gewoon wat games we hebben gespeeld, private games et cetera um, MVP++ is trouwens echt heel vet. Ik vind het geen waste van Geld Maar dat kwam moeilijk uit Trouwens, als je nieuw, nieuw bent op mijn kanaal of als je uh, nog geen andere videos hebt gecheckt, check ze zeker. Ik stop veel tijd in mijn videos, ook veel tijd in mijn thumbnails, et Dus het zou super tof zijn als je mijn andere videos ook eens checkt. Ze staan allemaal uh, ja, op mijn kanaal, dus check ze zeker, want uh, ik stop er veel tijd in. Een like kan me ook heel erg helpen, dus hopelijk kunnen we 30 likes halen. Super vet zijn. En ja, uh, yeah, uh, geniet van de video. Let's go, buddy. Dat was echt wel zieker. Jongens, oh. oké, okay, we moeten direct nee, de nee, emeralds nee. voor gaan. oké, okay, je nee. moet direct het ik bed inbouwen en je, je moet opletten, echt opletten. Dumfy, Lucas, Lucas ja, ja. jij moet vooral veel pushen, maak een deeltijd loop uh. Oké, okay. ik ga het zelf voor als ik ga weer Ik ga pushen. Oké, okay, Dunfi, bouw dat bed nu al in, ga inbouwen. inbouwen, ga inbouwen, ga inbouwen nu al. Dumfy, okay. Lucas ja. heeft ons verraden Hé, hey, ik heb me even al emeralds, ik heb die echt even <laughs> nodig. Ja, hier. Oh, eh, uh, Nicola. Doe alle emeralds in de chest, oké als je ze hebt. I I no chill Nee, Ik heb ook nodig Oh wauw, wow, Ik ga het Ik ga het op. Ik ga Ik ga het potion. Ik Nu al. op. Ik ga Ik had het zo Ik ga het het Jullie zijn zo slecht. De... Okay, nee, Holy nee. fucking shit. Hey, uh, ga naar goed die andere guy, Ah, Oké. Ja, zo. Nee, ik ga alleen. Ik ga green alleen. <laughs> ik ga ook alleen. Caleb, ga, ga weg. Slice, ga ook weg. Nu ja, ben ik ook alleen, nee. Nee, niet iedereen alleen. Dat is niet de bedoeling. Doe. Ik heb het absoluut. Ik heb het dat Ik heb het absoluut. Ik zit het absoluut. Ik Ik heb het absoluut. Ik heb Ik heb kan absoluut. Ik heb kan absoluut. Ik heb het Ik heb het absoluut. Ik heb oh absoluut. niet Nee, Ik heb Ik dood. Oh Ik heb het absoluut. Ik Ik heb ik denk in Ik schrok me wel even tegen hem, You're safe with me. Oh, het is weer een 1-v-1. Oh, man. vol of friends. Why you... What is... Wie nu wint, heeft schrok. Goeie spelers. Ik had deze game one shot aangezet. Wat betekent dus één hit met een wapen? En dat gaf best wel grappige reacties omdat hun niet wisten dat OneShot aanstond. Ja, ik heb ik wel een al keep. Al, ik wil al, wat doen we. Oh shit, ah, heb wat? ik mijn kids? Nee. Oh, oh jawel, ik heb wel mijn kids. Plus Zou je lijken op de server Ja, ik kwam eens even ineens twee poets. Ik kan niks meer doen. Nee, ik dacht dat het is uh. mijn computer maar gezien altijd zo kruit Oké, ik kort okay, geen Nee, ik link gewoon aan de nee, naar server. Bridget, ik werd erin er maar ik eh, uh, ik, ja. ik, ik doe gewoon de No Armor Challenge Points. Ja, alsjeblieft, oh, doe dat. Ja, nee, ik was even aan het lopen en plots was ik dood. WTF?! <laughs> <the fuck? laughs> But I am a kushit! Haha! I have all is... heb <laughs> jij?! Hij <the> heb <laughs> jij? <laughs> vraag ik me ook af. Naar daar, ja, goed zo. Oh, daar ligt een goes, hè? Nou uh, ja, daar. Oh, wat? Sorry wil, maar dit is wel echt een L-waarde. En bij deze game had ik aangezet dat in elke chest Protection 5 armor zit en in elke chest meer dan een stack Enderpulse zitten. En dat was ook echt gewoon super grappig. Nee, nee, nee, nee. Oké, ja, we... nee. Not... Okay, ja okay. doe maar. staat het aan of niet? <laughs> is je uh, 16 puls. <laughs> Oh ja. Oh, ik heb echt. Oh niet al driftig gepakt. Jongens, ik ben een ik heb 3 stacks pearl. Waarop? Ik pro gewoon naar elk island. Als ik nu even niet meer pearl zou, ik een fan vinden. Oh. Ik heb eigenlijk 3 stacks aan pearl, oké. Kan ik zeggen, Lucas, dat dat echt gewoon het domste was dat je ooit in je leven hebt gedaan? Nee! Wat doe je? Je naar oh, mij met nul no no armor. Ik <laughs> moet <Dat laughs> je hem in de van als je 3 stacks aan pearls hebt. Dumf je achter? Alsjeblieft, kan er alsjeblieft geen mode zijn? Die achter je! What the fuck? Oh, thanks. Nee, <laughs> nee, nee, nee. alsjeblieft een modus zijn, gewoon van de. Oh, je ja, hebt zo'n goed zuid. Ik heb pearls hè? Ja, ah, ik heb ook geen pearls. Wat denk je? Ik heb in elke chest zit een stack pearls. Oh. Jullie staan gelijk niet. Oh, wat the hell? Oh. oh, what the fuck? Wat? Op je Als goed. <laughs> Chillings. Hoe doet dit geen zoveel damage? Hoe zit dat geen Je hebt ik moet Oh. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <dat> <laughs> <laughs> oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Door MVP++ heb ik 4 uur lang vol kunnen houden om op Hypixel te spelen. En het was heel tof met, uh, veel, uh, met een paar mensen van de community kunnen spelen. En je kan gewoon blijven spelen, want je kan de game blijven aanpassen. En MVP++ is super tof. Ik ga zeker streamen daarmee, waar dat jullie kunnen meedoen. En waar we gewoon in grote lobby's gaan. En met die aanpassingen. Jongens, als jullie daar zin in hebben, laat zeker even een like achter. En vergeet niet te abonneren. Join mijn Discord zeker, want daar neem ik altijd mijn video's op. En uh, ja... Dankjewel voor het kijken. Oké. Okay. Oké, okay, ik was in de koude douche gezet. Nee, alsjeblieft. Als bied nacht terug uit. Ja. Nee, alsjeblieft, laten we gaan. Oh, mijn god. Nee. Did Nee, god, oké, okay, ik word weer geknipt. Vergeet klik uw Ja, ik word weer